Vanaf 2018 biedt Flevolkust Haven volop ruimte voor bedrijven voor wie logistiek een belangrijke succesfactor is. De combinatie van een overslaghaven met een industrieterrein en de nabijheid van een energiecentrale maakt deze locatie uniek in Nederland. Door de centrale ligging dicht bij de randstad en langs hoofdvaarwegen verbindt Kust als draaipunt in de supply chain de zeehavens met de wereld om ons heen. Flevo Kusthaven is een perfecte en duurzame vestigingslocatie. Goed bereikbaar, met letterlijk en figuurlijk veel ruimte voor ondernemen. Bovendien zorgt de haven voor een boost voor de Flevolandse economie en werkgelegenheid. Ondernemers kunnen hier grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten schoon en duurzaam aan- en afvoeren. Verrijking en hergebruik van producten in een circulaire economie passen daar uitstekend bij... Net als agro-gerelateerde en biobased activiteiten. Ook voor ondernemers die zich in niet vestigen maar wel veel lading vervoeren is Flevokust interessant. De efficiënte logistieke operatie van de terminal zorgt ervoor dat lading snel, veilig en betrouwbaar op zijn bestemming komt. Flevokusthaven verbindt Flevoland met Nederland en de rest van de wereld. En verbindt u met de betrokken partijen. De nieuwe haven biedt kansen voor optimalisatie van vervoerstromen als multimodaal logistiek knooppunt en kansen voor optimalisatie van productieprocessen binnen de circulaire economie. En het terrein biedt ruimte in vierkante meters, in bouwhoogte en in milieucategorieën. Past Flevo Kusthaven bij uw ambities? Neem dan contact met ons op.